Ja toch strijders! Welkom in deze nieuwe video! Jullie hebben gezien aan die titel ik ga YouTubers pranken Deel 3 of 4, ik weet niet wat we er zijn Moeen! Vandaag gaan we Luca XL pranken man Voor de mensen, deze video gaat wel leuk zijn Waarom? Ik heb met deze man nooit gebeld, nooit gesproken zeg maar Allee, wel in zijn live gekomen, hij bij mij live scene, bij mij... Allee, bij hem ook in de video's geregen Dus, zeg maar, we kennen elkaar als YouTube collega's, maar niet echt, nooit gesproken Dus, ja, xgbz tegen mij, pak hem aan Mooi, we gaan hem aanpakken, vergeet niet te liken, te abonneren. En zo naar jou, Lux, Lux, ik zelf, ik weet niet. Mooi, en naar jou, strijder. Je weet toch, we gaan je aanpakken, prankjes, ik weet niet, ik zeg. Mooi, like, abonneren, of het wel me. Ja, toch. Nou, boys, Lux, belt me net, we gaan even die petje aandoen. Je weet toch, Eddie, petje man, en die kap. Je weet toch, we gaan hem nu bellen. Je ziet voor de mensen heeft mij me gedm'd. Ik weet niet of die camera scherp moet. We gaan beginnen bellen. Weet hey, toch, ik kom het hier opnemen. Yo! Yo, Yo leuk, is goed? Ja, is raar al, eerste keer met elkaar bellen. Ja. Hoe gaat het? Eh, goed man uh, met jou. Goed goed. Ja, bro, ik wil uh, een video over je maken. Maar geen goede video. Echt. Expose video, ah, oh. en uh, ik heb dingen gehoord van uh, XGamer dat jij mij niet mag, dat je mij een flikker vindt. Dat heb ik nooit, nooit, nooit gezegd. Ja, maar XGamer zegt van wel, bro. Ja, maar ik heb niks gezegd, zeker? Ja, want uh, ja, man, ik had wel veel respect voor je. Ik zweer, ik heb niks gezegd. En uh, ja, maar het is een beetje... Uh, Allee, ik vind het best wel uh, ja. respectloos. Ik, ik vond je altijd een strijder, ik heb nooit iets over jou gezegd. En eh, uh, ja. Ik weet niet bro, want ik twijfel dat ik een video over je wil maken, maar dan aanpakketjes. Ja. Wat, als ik dat zou maken, wat zou je dan van vinden? Ja, een beetje uh, stom, want ik heb niks gedaan. Bro, ik maak een video voor... Ik ga YouTube bespreken. AAAAAH! <laughs> oh, Luc, sorry, Wollah. Ik, ik, ik, ik kon niet meer volhouden, bro. Ik vind het zo kut om jou aan te pakken. Ik weet niet waarom, bro. Oh. <laughs> sorry, Luc, Ja, oh. Ben ik op een verkeerd moment, ofzo? Wat? Ben ik op een verkeerd moment? Nee. Oh, nee, nee, bro. Sorry, Wollah, dit is een video. Man. Wil je iets zeggen nog? Ik ben dit aan het opnemen. Oh, echt? Ja. Oh, mijn god. ik <laughs> kon het gewoon. Je wordt echt gewoon Ik weet het. Maar, bro, kijk, X Gamer 6 op pak Luc aan. Luc kan echt wel uh, een beetje droog en boos reageren. Staveel. Ja maar het is de eerste keer dat we met elkaar bellen. dat vind ik dus, het is ook vies. Ik heb het ook in het begin van de video gezien. Ja, maar hij ging, hij, hij ging ook helemaal zeggen. Ja, Animus is boos op je enzo. Ja. What the fuck, what the fuck, Wat the fuck heb ik gedaan? Oh, uh, ja. Ja, ik weet wie ik de volgende ga aanpakken. Nou boys, bedankt voor het kijken naar deze serie. Laat achter wie ik de volgende keer moet aanpakken. Like, abonneer of. ja, Komt van mij. best iter CinqÖХĄHĄHĄCĄJĄENbrothaaraiskĄthisÄnbrothaaraiskĄcĄ